Fablab staat voor Fabrication Laboratory en is een werkplaats waar goede ideeën tot leven komen. Door de ideeën om te toveren in een tastbaar prototype. Zo had je eerst een briljant idee, dat werd een schets of een bruikbaar printje. En in het FAPLAB voeg je daar nog een dimensie aan toe. Je schets wordt een digitaal ontwerp en wordt uiteindelijk uitgewerkt tot een driedimensionaal prototype. De FAPLAB apparaten werken eigenlijk hetzelfde als een gewone printer, maar dan met een extra dimensie. Vaplap is een open werkplaats waar je gezamenlijk of alleen dingen kunt maken of je nu ontwerper, kunstenaar, onderzoeker, ondernemer, docent of student bent. In het Vaplap kan iedereen aan de slag. Dat kan op twee manieren. Zo kun je binnenlopen zonder afspraak. Dat noemen we inloop. Een paar keer per week staat de deur open. Je geeft je ontwerp of idee vorm met de hele wereld als getuige. Voorwaarde voor zomaar binnenlopen is namelijk dat je je ervaringen deelt met de FabLab community. Sharing is believing. Zo kunnen alle FabLab gebruikers over de hele wereld meekijken en meedenken. De tweede optie is werken onder geheimhouding. Alleen voor jezelf, omdat dat beter uitkomt. Je huurt dan op afspraak onze machines om in alle rust je eigen prototype verder te ontwikkelen tot een volwaardig product. Klaar voor de markt. Of het nu open source of gesloten innovatie is, FabLab helpt je van idee naar prototype. Een uniek product of grote aantallen? Het principe blijft namelijk hetzelfde. Met een prototype uit het FabLab kan een commerciële fabrikant naadloos aan de slag. De kansen om je ideeën zo ook echt op de markt te brengen worden zo'n stuk groter. Hoe maak je zo'n prototype dan precies? Daar heeft FabLab verschillende mogelijkheden voor. Het begint allemaal met een 2D- of 3D-ontwerp op de computer. Vervolgens stuur je dit ontwerp naar een van de volgende apparaten binnen het fablab. Zo heb je een 3D-printer voor het printen van schaalmodellen of sculpturen. Een 3D-frees voor het maken van mallen. Een lasersnijder voor het graveren of materiaal uit te snijden. Een vinylsnijder voor bestikkering of textielbedrukkingen. En met een combinatie van deze technieken kun je eenvoudig bouwpakketten maken om zo snel je ideeën te visualiseren. Om objecten interactief te maken zet je onze microcontrollers in. In combinatie met bijvoorbeeld sensoren die werken als zintuigen. Het principe is dat je zelf aan de slag gaat. Maar er is altijd begeleiding aanwezig met twee rechterhanden en een open mind. Om je op weg te helpen zijn er introductiecursussen. Van 3D-printen tot het snijden van vinyl en van elektronica tot digitaal ontwerpen. Tot ziens bij FabLab.